Ik ga in gesprek met een tech-ondernemer die zijn bedrijf verkocht, maar zelf ook aan boord bleef. Waarom deed hij dat en hoe ging dat allemaal in zijn werk? Dat en meer hier op CVD TV. In samenwerking met New Monkey Business maak ik de serie Dream Exits, waarin ik in gesprek ga met tech ondernemers die hun bedrijf verkochten. En in deze aflevering te gast Herman Kuij van Escrow for All. Herman vraagt welkom. Dank u wel. Laten we eens beginnen met Escrow for All, want het is een heel specifiek bedrijf hè, wat jullie doen. Uh, ja, we zitten echt in een, in een niche van de IT-dienstverlening ja. en uh, ja, wij zorgen eigenlijk ervoor dat bedrijf crisis applicaties, dat vaak natuurlijk door, door bedrijven en organisaties wordt gebruikt, dat dat uh, gebruikt kan blijven worden. Ook al gaat de maken daarvan uh, failliet of, of valt die om, of, of uh, om welke reden dan ook niet meer beschikbaar. En hoe doe je dat dan? Uh, nou, nou, vroeger of vroeger, uh, de klassieke wijze is natuurlijk met, met, met broncode deponering. Ja. Dus dat wij de broncode krijgen van bepaalde applicaties, die controleren, uh, updaten, bewaren. En uh, alleen mag uitgeven aan de gebruiker, yeah. de begunstigde zoals wij die, die, die noemen, yeah. uh, in geval van, van, van een uh, trigger event. Dus ja. dat genoemde instrumenten of Precies. andere situaties. Ja, ja. Maar, maar, maar tegenwoordig bij SaaS is het natuurlijk veel meer dat wij ervoor zorgen dat die SaaS applicaties uh, blijven werken. En dat je de functionaliteit uh, behoudt. Van de applicatie. Want we, we hebben ja een broncode als jij uh, een, een, een planningsoftware hebt voor, je, voor, je, voor, je, voor de logistiek. Ja. Uh, je wil gewoon dat het blijft werken en weten wat, wat, wat, wat de chauffeurs naartoe moeten. Wat is jouw achtergrond? En ik las ergens op, op LinkedIn dat jij hebt nog een VAR-verleden bij TBWA zelfs, hè? Uh, ja, klopt. Dat is denk ik mijn eerste. Uh... Een uh, deel van mijn carrière. De, toen Ik, uh, toen ik, uh, ik heb HEO uh, uh, gedaan in Haarlem en uh, aansluitend bij uh, twee reclamebureaus gewerkt. Uh, ik vond het heel leuk. Ja. Tegelijkertijd miste ik de, de, de, de, een stuk uitdaging in ondernemerschap. En, ja. en, en als je uh, als account director aan het werk bent, dan, dan, dan ben je niet degene die je natuurlijk verzint. Nee. Dus, je, je, je, je, ja, dus om, om daarin te ondernemen zag ik niet heel veel uh, mogelijkheden. En uh, dus zodoende meer de IT-kant opgegaan, ja, ja, ja. waar ik wel uh, meer de ondernemerschap kant kon, kon, kwijt kon. Ja, ja, precies. Ja. Want Escrow for All, zo heet het bedrijf, ja. is door jou opgericht. Uh, klopt, met mijn uh, compagnon, of mijn, mijn voormalige compagnon. Precies. Ja. En dan kom je op een moment dat je denkt van uh, we, we, we moeten iets, zeg maar, bedrijfseconomisch. In de zin van verkopen. Want hoe, hoe ontstaat zo'n moment? Leg eens uit. Nou ja, het ja, gaat vrij geleidelijk Want, want ja, dit is. De, nou Ja, de eerste tien jaar waren, denk ik, zo voorbij uh, gevlogen. In ja. van jou ja, wil je, je, je, je bouwen, bent je, best bouwer, je ja. groeide. Uh, elke uh, keer. Ja, op jaar kom je klanten bij. Komen weer andere. Uh, ik ben veel bezig met, met de echt in de business bezig. Mm -hmm. en, uh, en vooral mijn compagnon, die had op een gegeven moment zoiets van: Ja, ik doe dit al. Nou, toen toen toen, toen is het een goede 20 jaar, dus is naast Escovol daarvoor bij andere partijen. Ja. En is van ja. Um, ik wil wel een keer gaan afbouwen. Dus dus, nou, in het begin geef ik daar weinig gehoor aan. Ik van, nou ja, dat waait dat wel over. Dat, uh, we zijn nog lekker aan het bouwen. Dus, dus mm -hmm. ja, we gaan nog minimaal tien jaar door. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment werd, werd die drang of werd, werd die behoefte wel steeds meer. Dus van, ja, hij, wil, hij wil echt een ke keer ke mee, mee, mee stoppen. Mm -hmm. en, en niet eigenlijk om... Weer iets anders te gaan doen in de IT, maar echt gewoon, gewoon, gewoon ja, wel afscheid nemen van de, van de, van de, ja, van de B2B corporate IT-wereld. Uh, mm -hmm. dus, hij wilde echt iets heel anders? Ja, hij wil gewoon iets heel anders. En volgens mij, weet, weet hij nog steeds niet precies wat. Maar dat zal wel heel, veel, een, een heel veel, veel andere sectoren, heel andere sectoren zijn. Ja, precies. Echt het roer om, soort van gevoel. Ja, precies, maar waar precies. waren jullie met z'n tweeën aandeelhouder? Uh, nee, we hadden een, een, een derde aandeelhouder die. Een, uh, ja, eigenlijk een angel investor uh, uh, was. Die heeft in het begin heeft hij jullie geholpen. Klopt, klopt, klopt. En daardoor had hij een klein pakketje. Ja, en die was altijd aangebleven. En, ja. en, uh, en, en we hadden ook, uh, toen wij begonnen, willen we gelijk uh, full service kunnen leveren. Dus dat betekent dat wij ook um, ja, naar de klanten toe uh, diensten moeten kunnen leveren en, en toen, we hadden destijds ook uh, drie uh, medewerkers vanaf uh, vanaf uh, de eerste dag. Uh -huh. Dus we hadden nul klanten, maar drie medewerkers. Yeah. En, uh, en en omdat we ja toen, toen, toen niet mooie pakketten aan salarissen en voorwaarden konden bieden, hadden we gezegd van nou ieder van de drie uh, medewerkers kreeg ook een, een, een niet aanmerkend belang, dus een klein aandeel in, in, in het geheel, uh, die dan ja, natuurlijk gewoon voor, voor de nominale waarde kon, kon, kon uh, inkopen ja. en, en dus geen opties of iets anders ingewikkeld maar gelijk uh, iedereen die uh, ja, eigenlijk op kantoor zat was dan niet alleen medewerken maar ook uh, aandeelhouden ja, ja precies ja. dus er waren een paar klein aandeelhoudertjes klopt, zeg maar. klopt ja, ja, ja. Ja. Ja. nou en dan dus op een gegeven moment na een aantal gesprekken met je compagnon dan kom je tot de conclusie van nou, dan moeten we dus dus de eindelijk is zou ik dan denken oh dan moet ik dus mijn compagnon uitkopen uh, ja daar is wel de eerste instantie waar waar, waar je na, na, naartoe ging klopt ja. klopt alleen ja toen toen uh, ja, dan, dan, dan, ja, dan, dan, dan zit je natuurlijk uh, logisch wijze het enige wat, wat zakelijke in en we had uh, natuurlijk bepaalde ideeën van, van wat het bedrijf waard zou kunnen ja. zijn uh, op basis van van historie, op basis van wat in de markt uh, ja. hoort en, en ziet. En uh, dat was een bedrag dat ik niet wilde opbrengen of niet kon opbrengen uh, en uh, zonder dat dat mijn ja, situaties privé, maar ook op, op werk, uh, compleet uh, op de kop werd gezet ja. en, en uh, dus daarom zeiden we van ja nee dat is niet een route die die ik wil bewandelen en ik wil ook niet iets van even half uitkopen dat ik nog half blijf en dergelijke mm. nee dat moet wel uh, ik denk dat het goed ook voor bedrijven is om op een gegeven moment te zeggen van uh, iemand die daar uh, na al die jaren dus dus niet vanaf na jaar op een gegeven moment zegt van ja ik kan het niet meer helemaal vol voor gaan mm -hmm. dat je dan ook die ook misschien ook beter is om afscheid te nemen in, in plaats van dat je zegt van ja uh, ja, laat hem half aan blijven, ja, ja, dus dat, dan, dan blijf je een beetje zachte door, heel door, door, meesters, door uh, ja, ja, zachte precies, heel ja, meesters, stinkende wonden. Exact, exact uh, ja. en, en, en dan? Hoe pak je dat dan aan? Nou ja, via een, een, een bevriende uh, IT-ondernemer zijn we uh, in gesprek gekomen met een uh, ME-adviseur, waar hij goede ervaring mee had we wisten van tevoren dat dat niet een partij is waar een goede aansluiting was. Want die, die, die deden veel grote ticket sizes en, en, en, en, en uh, was vooral ook een financiële partij. Mm -hmm. Maar we konden wel uh, daar lekker op de koffie en. en, en ja, uh, wat zou het zijn? Uur anderhalf uur ja. de, de, de beginnersvragen gaan stellen. Precies, precies. Ja, dus we werden heel goed geholpen ja. en, en we wisten beiden van ja, dit, dat, is, dat, dat wordt op dat moment is dat niet echt een commercieel kans voor, voor elkaar. Ja, ja. Ja. En toen? Uh, en toen kwam ik op LinkedIn. Zag ik dat uh, uh, Martijn van Hoede met uh, No Monkey Business gestart? Uh, Martijn was een van onze, wat zou zijn, 350 klanten. bij, bij Esco uh, met uh, Assistant software, dus, dus wat, wat, wat zijn hij een oude zijn oude bedrijf, bedrijf eigenlijk, heeft ja, ja, ja. Ja. En toen dacht ik: hé, hey, dat is misschien wel interessant om even kennis te, of in ieder geval ja we kennen natuurlijk al maar om kennis te maken vanuit zijn ja. uh, nieuwe van, vanuit zijn nieuw bedrijf en en hij uh, dus zei daar kan ik wel wat mee waarschijnlijk ja dus, dus ja. Die, die dacht hé, hey, dat is wel een, ja. een dat is, hij, ja het voordeel is natuurlijk dat hij ja enigszins ons bedrijf kende en en, en, en omdat de klant is geweest en, en, en, en dus je hoeft niet precies direct ja, vanaf of aanpeil uitleg wat we deden nee, en en nee, nee, en, en nee, nee. dus dat uh, dat was wel. De, nee, het, het is wat hij prettig. doet hè, echt tech bedrijven verkopen. Ja, dat dus ja, ik wel. De spot en, uh, en, ja. en, en, wanneer uh, was dit? Uh, even kijken wanneer was dit. We zijn. Ik denk dat dat zo'n 2020 is geweest. Okay. Of, ja, soms 2020 denk ik. Okay, ja, okay. Ja, ja, ja, dit, dit. Hey, en even voor mijn begrip, hoe groot was het bedrijf op dat moment? qua mensen of omzet of uh, ik weet niet wat je erover kan vertellen of wil vertellen. Uh, nou, omzet laat ik liever achterwege, ja. We hadden nog een. We hadden nou, ik zei 350 klanten, 2500 gebruikers. Uh, een goede 400 regelingen, SCO-regelingen die we verzorgen. Dat zijn abonnementachtige structuren, verlies. Ja, feitelijk wel. Ja, vijfenvijftig ja, ja, ja, dus zijn er ja. inderdaad uh, abonnement. Recurring ja, business was. Uh, dat uh, ja, vol voor, voor een groot deel inderdaad. Ja, ja. En, en hoeveel uh, mensen? De per. Nou, we, we, we zijn natuurlijk met, met uh, langzaam gegroeid, dus, ja. dus we, we zijn ook gewend aan een aan om efficiënte werk. Dus we, we hadden maar zeven man. Uh, ja, ja, ja, totaal. Precies. Ja, Oké. Okay. En waar is uiteindelijk voor gekozen, zeg maar, voor welk verkoopmodel? Mijn ambitie was nog steeds om te blijven. Ik had het misschien ook niet heel erg gevonden om helemaal exit te maken. Ja. Maar ik had, dan, ik had die behoefte nog niet zo heel sterk. Nee, ik was er niet klaar mee. Ik dacht van nee, dit, dit bedrijf heeft nog veel potentie. Ja. Uh, mooie klanten, uh, mooie oplossingen. Dus wij, wij, wij. Uh, ja, ik was tegen nou nog niet klaar mee ik heb, ja. denk ik nog wel ik zeg altijd minimaal vijf jaar nog ja. om uh, te komen waar ik denk van hey dit is dan misschien nu wel een, een punt om om om weg te gaan maar op dat moment uh, dus twee nou, nou 2020 toen, toen mm -hmm. zeker niet mm -hmm. en uh, dus, dus, ja wel, wel en, en en hoewel ik dat dat toen moeilijk onder woorden kon brengen en en en en ook, ook wat wat er twijfels had als ik zo nee nee nee op een gegeven moment was het wel dit knop doorgaan van nee okay. dit uh, ik ga niet uh, ik wil er niet mee stoppen oké okay, dus jij wilde ja. door compagnon Klopt. eruit uh, en, en dus wat wordt dan de constructie is uiteindelijk het pakket van de compagnon verkocht of is er een soort van nieuwe bv opgericht waar de, de nieuwe eigenaar is ingestapt en jij bent ingestapt uh, de laatste dus, okay. dus we, we hebben feitelijk allemaal verkocht ja en ik, ik heb dan uiteindelijk uh, ja ben ik van een van een kleine 40% naar een kleine 30% procent gegaan dus ik heb eigenlijk een kwart van mijn aandelenpakket verkocht wat ik eerst had ja en dus de rest is dus nu bij een bij het nieuwe de nieuwe aandeelhouder en dat is ek ek invest ja oké oké dat is een investeringsclub klopt waarom wilden die instappen ik denk dat zij de de de potentie van van goed zagen de groeipotentie? ja de groeipotentie. en en ook een, een, een uh, EK is, een, uh, is in 1993 gestart als, als bedrijf, uh, als investeringsfonds mm -hmm. en het is een uh, evergreen fonds. Dus dat houdt in dat zij geen uh, exit horizon hebben nee. nou, we hebben natuurlijk in het traject ook gesproken met een aantal andere partijen daarvan voelde je al van van die die willen eigenlijk zo van nou ik wil het nu kopen maar oh. die waren al bij wijze bezig met de exit terwijl ze terwijl we nog in uh, nog niet eens in de onderhandeling zaten mm. en, en en en en ik liet duidelijk merken van hey wij, wij hebben die uh, Dat is een soort doorlopend horizon. fonds eigenlijk en waar mensen klopt. in en uitstappen waar geen eind geen exit nee enig. maar dus niet uh, inderdaad met het oog op uh, dat dat dat je een, een investeerde bedrijf waar je daar van van ja ik wil over vijf jaar het uh, ja. verdubbeld hebben en dan uh, van de hand doen ja. en, uh, en van eigenlijk van die van die winst daarvan waarschijnlijk dan dan dan uh, het businessmodel uh, vooral op, op, op, op leunend ja. en, en uh, bij e-guys wil men van ja we willen nog uh, grotere gezond uh, nog gezonder bedrijven maken uh, en uh, ja, vanuit, vanuit de, de, de, de EBITDA en, en, en, en dus vanuit uh, en daar de uh, rendementen. Uh, ja precies. En hebben zij, vonden zij het prettig dat een van de oprichters aan boord wilde blijven? Uh, ja, ik denk dat ze dat eigenlijk ook zelfs als, als ijs uh, yeah. uh, wilden hebben. Yeah. Terwijl in, in andere proposities werd gezegd van ja, ja, uh, ja je mag wel even blijven, en, en, en, maar, uh, maar tegelijkertijd uh, ook, ook onduidelijk wat je positie zou worden omdat uh, het een add on uh, acquisitie kon zijn dus dat het samengevoegd werd met andere uh, uh, bestaande portfolio bedrijven mm -hmm. dus daar was het, het soort van bleef het wat onduidelijk tot, tot, tot de LOI van van wat, wat wil je nou precies uh, en, en, en, en wat wordt mijn rol precies. Je compagnon is eruit ja. uh, en jij hebt ik neem aan dat je ook voor een gedeelte gecashed hebt dan of niet? Uh, ja, nou ja, die, die kwart van aan de deed die, die kwijt in. En, en, en, en, en, de verkoopsom was iets hoger dan de inkoopsom? Ja, grofweg gezegd de helft. Ja, ja, ja, ja, ja. precies. Ja. Oké, okay. maar, je, maar je ben, ben je nou financieel onafhankelijk of moet je nog even? Uh, ja, wat, wat, wat houdt dat in, hè? financieel verankering? Ik denk ja, dat, dat, ik, denk, ja, ook dat, dat, dat opgesteld. ik denk dat op basis van de huidige levensstijl, dus dat, ja, we, we, zijn, uh, we, we doen nogal normaal ons ding, ja. dan, dan, dan zou je dat kunnen zeggen. Ja. Ja, ja, ja, precies, maar je wilt nog gewoon lekker blijven werken. Ja, zeker, zeker. Ja. Zijn die kleine compagnons waar je het over had, uh, hebben die nog voor problemen gezorgd? Of liepen die lekker in de, in de slipstream mee? Vond die het allemaal wel best? Hoe ging dat? Nou, die hadden vanuit de constructie, konden zij, uh, nou formeel of, of in ieder geval, niet, niet voor showstoppers uh, zorgen. Ja. Want dat is een, een, een, een, een, een, een drag-alone bepaling, je staat van ja, als de drie anderen uh, ja, willen verkopen, dan, dan moet je meegaan. Maar je krijgt natuurlijk precies hetzelfde voor wat, wat, wat, wat zij ja. ervoor krijgen. en je ja, aandeel is kleiner. Dus in dat opzicht zorgt dat niet direct voor, voor, voor, voor uh, issues. En waarvan we, maar waar, waar, bij uh, EGA zagen we natuurlijk ook, ik zag het vooral van, hey, wij willen ook de mogelijkheid bieden om de sleutelmedewerkers, waar we het over hebben, om die uh, nog een keer de kans te geven om uh, in te kopen. Mm. Dus, dus ook daarvan zegt, nou een, een kleine verkenning en, en, en, en, en twee van de medewerkers hebben dat gedaan. En, en, okay. en, uh, en, dus die, die optie die was uh, denk ik wel, wel, wel prettig. Om, uh, ja, om, om, omdat ze nou, altijd de bedrijven hebben mee, mee hebben gebouwd. Ja. En, uh, en uh, ja, nu nog steeds de kans krijgen om daar vruchten van, van, ja. van te hebben. Ik denk dat dat. dat uh, nou, laten we zeggen, alle clichés. waar, waar, waar, waar, je, waar je hoort over bij Falco van het bedrijf. dat we dat hebben meegemaakt. Noem er eens een paar dan? Uh, nou ja, je kan het maar één keer doen. Hè. Dat is een ja. dat is, dat is van de uh, clichés. Of een van, van, de, van de. Van de lessen. Van de lessen. Ja. Uh, Goed voorbereiden is heel belangrijk, yeah. uh, dus wij, wij hebben denk ik een half jaar uh, voorbereidingstijd gehad. Niet dat we daar elke dag mee bezig waren, maar mm -hmm. um, ja, we hebben wel een aantal zaken waarvan, denk ik, waarvan uh, dus uit een review van, van, van uh, Non-Banky Business bleek van hey, dat kan beter, dat kan anders, dus dat mm -hmm. moet je even uh, oplossen. Mm -hmm. uh, waarvan wij zeggen, ja oké, okay, nou ja. moet dat nou? Op? Moet dat nou, <laughs> op, precies. Dus, dus, en, maar er zaten ook hele leuke, leuke um, uh, daar was een uitdaging in. Ja. Wij riepen altijd van, ja, we hebben hele tevreden klanten. Of we hebben een hele grote markt waar, waar, waar, we, waar we nog heel veel uit konden halen. Toen zeiden ze van, ja, maar oké, okay, laat maar zien dan. Yeah. Dus we dus zeiden, oké, okay, uh, nou, doe maar een tv zijn onderzoek. Ja. Dus wij hebben een NPS-onderzoek uh, uh, gedaan naar onze klanten. En, uh, en we hebben inderdaad, tot, tot eigenlijk gelukkig is het bevestigd, wat wij al dachten, we hebben een MPS van 38 gehaald, Dus is yeah. het, onze klanten hebben ons alleen uh, 8, 9 en 10. Eigenlijk, yeah. Daar komt het eigenlijk op neer. Yeah. Dus we waren daar inderdaad, hé, hey, dat, uh, dat is bevestigd. En yeah. we gingen kijken van hoe groot is de markt nou? Dus we gingen allerlei uh, ja, software uh, of we de, de, de rapporten bijpakken van, van, van hoe de softwaremarkt in elkaar steekt. Yeah. Van even diverse inval zoeken. Komen, uh, komen we elke keer tot een bepaalde bandbreedte. We zeggen, hey, nou ja, als je dat inderdaad vanuit verschillende uh, invalshoeken en rapporten tot dezelfde komt... Dan, dan, dan, dan, dan, dan zal dat wel enigszins goed onderbouwd zijn. En, dus ja en, precies, dus je moet, dat, dat is een belangrijke les dat je alles moet onderbouwen met cijfers en rapporten en feiten. Klopt, en, klopt, en, klopt. En, en, een ander voorbeeld is dat we, wij zeiden ook van ja, onze churn is al laag, klanten lopen niet echt weg. Uh, we hebben een churn van 3,5, 4.2 ergens, even kijken welk jaar je, je, je, je, je, je, je naar kijkt. En toen zeiden we toen van ja, maar uh, waarom geen klanten weg dan? En ja, toen waren we even stil van, hey wacht even, ja, we wisten wel hoeveel er wegliepen. Dus heel, heel weinig vonden wij het, ja, ja. Dus dan onder dat 4% of, ja. rond die koers. Maar waarom ze weggingen, dat wisten we niet. Dus we hebben iedere uh, opzegging, annulering uh, teruggezocht, onder elkaar gezet. En toen kreeg ik nog veel beter inzage van waarom klanten nou wegliepen ja, en hoe je schupper. dat eventueel dan, dan wat aan kunt doen. Ja, en en, en, en ja. dat zijn wel, wel zaken die... Los van een verkoop denk ik, dat het ook wel sowieso goed is om af en toe iemand te hebben die je die, die, die helpt om dergelijke uh, zaken ja, beter, ja. De, de, de, de KPIs beter vast te Ja. Nog meer lessen die je geleerd hebt uit dit uh, proces? Nou, ik denk dat, dat, dat de lessen uh, geleerd heeft vooral te maken met, uh, ik denk dat, dat, dat, dat, dat je ook um, veel aan andere ondernemers kunnen vragen en en en, en uh, eigenlijk ook de reden toen toen toen toen toen wij uh, met het bericht uh, naar buiten kwam uh, uh, dat we uh, nieuw investeren hadden en ik kreeg ik had uh, klanten aan de lijn gewoon puur om om om, om, de, om voor de lopende zaken kreeg toch wel van van diverse klanten vragen hey uh, vertel eens wat wat wat hoe heb je het gedaan en en en en, en ja. wat wat wat en ik, ik denk dat dat dat durven vragen en het is ja. ook het feit dat wij al in de eerste stap bij een adviseur zit via een bevriende IT uh, uh, ja. ondernemen ja. Dus dat dat wel zaken zijn die die die, die uh, dat ondernemers onder elkaar daar wel altijd wel voor openstaan om, ja. om, om uh, een stuk kennis te delen. Ja. En, en eigenlijk ook de reden waarom ik denk ik hier zit. Toen, ja, toen Martijn vroeg van hé, hey, wat vind je dat? Dus uh, ja. dan nou dacht ik van ja, ja, ja eigenlijk, ja, toen, ik, ik had toch getwijfeld van ja, nou, eigenlijk, uh, ja, uh, niet helemaal, maar tegelijk dacht ik van nee, het ja. is wel een, een ervaring die, die, die ja. misschien wel goed is om, om te ja. delen en dat de andere mensen daar uh, wat, wat, wat van, van, van, van, van kunnen opsteken. Ja. Wat ga je de komende paar jaar allemaal doen, even zeg maar, vakmatig? Wat zijn de trends en ontwikkelingen waar je op gaat focussen in die, in die escrow-markt? Wij kijken uh, nu vaak naar uh, SaaS oplossingen, ja. uh, maar we, we zien ook veel mogelijkheden om dat via uh, de broncodezaken, om dat via efficiëntere wijze, dus via een repository escrow, om dat goed te synchroniseren. Nu kan je dat heel eenvoudig doen, wat wij zien, dat, dat, dat wat, wat ja, andere partijen doen. Maar, uh, maar je, dan doe je het niet veilig en niet goed. Dus ja. wij zijn daar veel meer uh, aan het product ontwikkelen. Uh, het feit dat mijn oude compagnon uit is, uh, biedt ruimte voor een nieuwe uh, technische man. Die hebben we nu aan boord en, ja. en die is daar heel erg mee bezig. En, uh, en, ja Daarnaast, uh, daar zijn we iets minder nog mee bezig, maar wel uh, op dit moment, is dat het geografische uitbreiding. Dus dat we zeggen, ja, uh, we, we, zijn, uh, we werken vanuit Nederland voor, voor, voor 80-90% Nederlandse klanten en een klein deel buitenlandse klanten. En dat biedt wellicht ook in de toekomst mogelijkheden om dat uh, in omringende landen mm -hmm. uh, uit te breiden. Dan wens ik jou heel veel plezier de komende jaren met je onderneming. Dank je wel. En dank dat je mijn gast was. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat leuk hier te zijn. Ja. En uh, dank voor het uh, kijken. En als je hebt geluisterd, dank voor het luisteren naar weer een, een prachtig ondernemersverhaal in de serie Dream Exits die ik maak met No Monkey Business. Voor nu, dank je wel. Hoi. Ha <laughs> ha